Heb je een artikel gevonden via Google Scholar en wil je weten of die beschikbaar is bij de HAN? Zet dan de HAN linker aan. Ga naar scholar.google.com en kies voor instellingen. Klik vervolgens op bibliotheeklinks en zoek naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Wink de HAN linker aan, sla op en vanaf nu zie je meteen of het artikel beschikbaar is via de hand. Het woord handlinker staat dan achter het zoekresultaat. Klik hierop om het artikel te lezen.